Ik ga eens kijken in de stapel. Uh, nou, hoppla. Goed. Um, jeetje, dat is er wel gelijk in. Zeg, wat is jouw idee van geluk? Nou, sowieso denk ik dat geluk uh, niet een constante staat is. Het is meer iets wat je uh, bij momenten uh, voelt. En hopelijk zijn het gewoon heel erg veel momenten. En misschien is geluk wel op het moment dat je even helemaal. Uh, in contact voelt met alles wat er is. Met het moment, met de plek waar je bent, met de mensen met wie je bent of dat je alleen bent. Um, en dat er even geen gedachten zijn of zo. Dat het even gewoon stil is en dat alles klopt. Volgens mij is dat wat gelukkig is. Volgend kaartje. Oké. Okay. Die zijn wel leuk, ja. Uh, nou, Weet je wat te pakken, is de onderste. Wat waardeer je het meest aan je vrienden? Um, ja, de totale eerlijkheid en de openheid. En vooral dat, dat de mensen, tenminste waar ik nu ook aan denk... Um, ook al heel erg lang daardoor volgens mij uh, in mijn leven zijn en blijven. Uh, dat waardeer ik het eigenlijk te, het allermeeste in mijn vrienden. Wat is je favoriete karaktereigenschap? Misschien, nou ja, misschien wel mijn incasseringsvermogen. Want die uh, ontwikkelt zich ook nog steeds. Uh, ja, andere dingen natuurlijk ook. Ja, incasseringsvermogen. Wordt ik steeds beter in. Wat kan jouw dag echt verpesten? Slecht eten. Ja, echt. Je kan me niet zachgereinigd krijgen dan met een hele slechte maaltijd. Dus ja, dat. Waarom wilde je dit boek schrijven? Um, <laughs> aanvankelijk wilde ik eigenlijk een serie schrijven van dit verhaal. Want ik, ik, ik kom uit. Uh, ik, ik ben scenario schrijver. Um, en dat bleek eigenlijk een beetje onmogelijk omdat het dan hele dure grote productie zou worden en ik wilde gewoon eens even helemaal zelf de baas zijn zeg maar van uh, het verhaal met een boek ben je echt gewoon veel meer uh, degene die alles in de hand heeft en dat wilde ik heel erg graag doen en er was het tijd voor dus uh, daarom dit boek stel je komt ermee weg zou je een moord kunnen plegen nee nee nee nee of als ik ermee weg zou nee, nee. In mijn fantasie doe ik, doe ik, kan ik hele nare dingen doen. en Ook, hele, uh, ook al is in conflict situaties iemand uh, hele erge dingen toewensen, maar ik zou geen moord kunnen plegen. Nee, absoluut niet. Waarom heb je gekozen voor een thriller? Dat, ja, dat, dat, dat, dat was het verhaal ook. Uh, uh, het verhaal gaat over uh, ja, iets in het bos en uh, mensen die in het dorp, uh, in een klein dorpje, aan het doordraaien zijn. Het verhaal leende zich voor een thriller. Dus moest het dat ook worden. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? In het midden van het boek zit een stuk uh, waarbij de twee hoofdpersonages uh, naar elkaar toe groeien. Ik denk dat ik dat het beste stuk vind. Ik heb dat stuk in IJsland geschreven um, en ook in No Time. Het, is, het stond heel snel op papier en er is eigenlijk ook uh, um, in de, in de, ja, bij, bij de redactie of bij het redigeren niet zo gek veel aan veranderd. Dus het stond er eigenlijk ook in één keer behoorlijk goed op. En daar ben ik nog steeds heel erg tevreden op. Als ik het op teruglees, dan, uh, ja, dan ben ik daar echt blij mee. Wat voel ik als ik het. Ik vind het nog steeds. Um, ik vind het nog steeds heel erg bijzonder, dat, dat, dat, dat ik heb hier vijf jaar aan gewerkt. Dit is gewoon te gek. En een goede voorkant.